Hallo en welkom bij Paul's Twijnstaf. Ik ben eigenlijk met een heel ander project bezig. Dat willen we helemaal niet. Dus uh, ik doe even wat anders tussendoor. Ik heb mijn camera iets anders opgehangen. Zodat die onder een uh, hoek van ongeveer 30 graden opneemt. In plaats van recht bovenaf. En ik ben begonnen aan mijn uh, Structon Ester. Deze heb ik een hele tijd geleden uh, technisch in orde gemaakt aan de binnenkant. Maar de buitenkant was nog aan de beurt. Um, net heb ik, omdat ik dat ontzettend lastig vind en ook niet in beeld kan brengen. Even hier een gaatje uitgeboord. Hier zat een pinnetje in van een oud trapje. Niet dit trapje, dat is het kapotte trapje van de andere kant. En daarvoor heb ik mijn, uh, mijn dremel gebruikt. en Hier heb ik een klein uh, ijzer pinnetje opgezet. Waarschijnlijk van een weerstand of van een diode dat ik afgeknipt heb. Dat is precies klein genoeg om zo'n klein gaatje uit te boren. Ik heb gewoon mijn dremel neergelegd en de behuizing er langzaam zo tegenaan op de juiste plek geduwd. Um, best intensief werk. Um, het gaat ook makkelijk fout, dus dat was niet iets wat ik uh, op wilde nemen. Um, ik heb al wel um, de drijfassen erop gezet, omdat ik daarvan... Een ik had er alleen maar links handige Of alleen maar rechts aan de rechterkant en, en, en die andere waren op. Maar blijkbaar doen ze het gewoon een je ze achterste vroeger erop zetten. Um, maar ik had nog wel een heleboel andere spullen. Nou, dit zijn deels oude onderdelen. De trapjes die heb ik wel nodig. deels oude onderdelen die kapot zijn. Ehm. Um, die kan ik wel weer in elkaar zetten, denk ik. Nou, nee, weet je wat, die laat ik even los. Um, oh. Dat nogal weer een stuk. Zo. Dat is uh, voor de achterkant hier bovenop Voor de verlichting, als ik me nog goed herinner. Um, ja, hier zitten leuke koppelingen op. Ik heb hier een nenschacht die ga ik hier op de achterkant zetten. Uh, dit zijn de... Uh, ...relingen voor bij de trapjes. Uh, dit weet ik niet Eerlijk gezegd. Moet ik even zoeken. Uh, horen, een boel losse onderdelen voor voor en achter voor de slangen. Nog meer losse onderdelen voor slangen, geloof ik. Trapjes. Nou, dit is het oude trapje, dat kan weg. Het zwaailicht. En losse onderdelen. Aan de onderkant zaten deze, maar hoe zaten die ook alweer? Er de, de, de rammelt hier het een en ander. Dat is uh, mijn, uh, mijn raam dat ik niet helemaal dicht gedaan heb. En dat uh, rammelt net een beetje in zijn, uh, in zijn, hoe zeg je dat, in zijn klem, die zit niet helemaal goed. Ik zou eigenlijk hem even goed dicht moeten doen. Dat uh, scheelt helemaal op het geluid. Eerste dingen die ik ken, trapjes, dat lukt me wel. toch even wat aan de doen. Ja, dat had ik vroeger niet. Ramen. Waar ik opnam. Deze heb ik uh, zelf losgehaald. Toen ik mee aan de gang ging. Ik heb eerlijk gezegd ook echt geen idee meer hoe ze nu vastzaten. O, oh, hier misschien tussenin. Ja. Goh. Is dit dan voor en dit achter? Ja. Van de camera. Dat betekent wel dat hij dichter bij mijn hoofd hangt. Dus ik stoot nu nog wel eens mijn hoofd aan het uh, houtblok wat ervoor zit. Dus als de camera beweegt, dat kan omdat ik er dus tegenaan zit met mijn hoofd. Deze moet hier ook nog onderin. Zo. En die zit goed. Ja, mooi. Ehm, um, Building. Ik moet eigenlijk even op een foto kijken, omdat hij nu hier moest of ergens anders. Niet laten vallen, want dan is hij weg. Daar is twee keer dat het net goed ging. Deze is rond en dat is een vierkant gaatje. Hmm. Dat wil ik even opzoeken. Waar is mijn zakje? Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor deze. Ook vierkant terwijl het gaatje rond is. sowieso benieuwd wat er in al deze zakjes zit Op. volgens mij meer onderdelen dan dat ik nodig heb. Dit zijn ook weer allemaal redingen. Leuk. Een voorbereiding. Het werk aan de baan ligt even stil totdat het uh, de betere temperaturen zijn. Want het werk aan die baan is, uh, er moet nog veel gebeuren. Je moet ook een boel versjouwen. En uh, het, het is gewoon echt warm. Dat zou al heel lang geleden afgekoeld moeten zijn, maar... Niks hoor, dit zijn de ringetjes: die ringetjes die moeten om de lampen heen. Maar ik had gedacht dat die lampen verder uit zouden steken. Er zijn nog twee ringetjes aan de achterkant, maar daar zitten al ringetjes, dus die zijn over. Mooi. En de trapjes, ja ja. Aan de ene kant was het trapje kapot, aan de andere kant zat alleen maar de pin er nog in van het trapje. Dus trap 1, en dan hoop ik dat die andere kant ik heb ik dus uitgeboord zodat er een trap in kan. Nu hoop ik dat het gat niet al te groot is geworden. Nee, dat ziet er nog goed uit. Zo. Deze moet hierop. En die moet aan de voorkant en dan blijft alles op zijn plek zitten. Zo. Dan ga ik nu eens even een foto zoeken. Van wat waar allemaal moet op de zijkanten. Het was lang zoeken naar een plaatje van iemand die daadwerkelijk de onderdelen erop had gezet. We hebben er een gevonden op marktplaats, nou niet de meest betrouwbare bron, maar inderdaad de het licht moet hier op en dat betekent dus dat er iets rond in het vierkant moet. Wat niet lukt. Oh, wat heel even lukte. Oh. En eh, de blauwe handgrepen die ik hier allemaal liggen, die moeten in ieder geval op de, op de zijkanten. Nou, dit wordt een uh, rondje lijmen. Die blijft anders nooit zitten. De handgrepen dan maar. Soms heb je van die dagen de ramen klapperen, de camera is autofocus, um, alle onderdelen die je hebt, passen niet, willen niet. Ik heb dit stukje maar gewoon versneld. Zo op richting het einde. Want uh, dit uh, was anders 25 minuten aan uh, mei april aan het worden. Ik denk niet uh, dat iemand daarop zit te wachten. Um, ik heb nog wel open zeuren over dat het warm is in de tussentijd. En uh, dat sommige dingen niet pasten. Uiteindelijk uh, het zat alles in elkaar. En hier is nog het laatste stukje. En ik zal nog eventjes, nadat nou ik dit gezien heb dat het oude Focus is, even een paar foto's maken van hoe mooi die geworden is. Zo. Nu ziet hij al een heel stuk minder naakt uit moet ik zeggen. Dus is alleen nog even een kwestie van uh, dat, uh, zwaailicht. dat zwaailicht erop zetten. Zo. Die staat er recht op. Rustig laten drogen. Ik vind het mooi geworden. Ik weet, ik heb nog veel meer onderdelen. Maar ik ga alleen nog even de ouderwetse haakkoppeling vervangen voor een uh, nensgacht. Ehm. Um, wat dingen laten vallen. En verder uh, hou ik het even bij. Deze gaan allemaal met de met alle spullen terug de doos in. Ik vond het wel heel mooi geweest. Het is hartstikke warm. En uh, ik ga lekker even wat uh, verkoelend pakken. Bijkomen van deze warme dag. Aan hard werken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een keer weer een hele rustige, niet geëditeerde versie. Waarbij ik. Ach, kijk, het is wel een nenschacht. Krijg nou wat. Ik dacht er echt dat het geen nenschachten waren. Opgelost. Nenschacht hoeft er ook niet meer in. Maar die komt uh, op andere plekken nog van pas. Zeker weten. Ik hoop dat jullie het wat, uh, weer leuk vonden. Een uh, wat uh, ouderwetse. een beetje prutsen. Um, like, subscribe, laat wat commentaar achter. Um, zeker ook als je weet waar die speaker moet. Die uh, ben ik wel benieuwd naar. Als je voorbeelden hebt van deze locomotief. Waarbij die helemaal compleet is met uh, al zijn uh, onderdelen erop. Dat maakt het voor mij wat makkelijker uitzoeken. Want ik, ik heb het meeste nu wel, maar ik heb gewoon veel meer onderdelen over. En... Uh, Weinig plek meer om dat erop te doen. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.